Lieve schatten, zijn we al op 5? Zijn we? Zijn we live in zijn de, de uitzending? Ja, lieve mensen, wat een aanstormend talent heeft Leeuwarden hier ja. toch staan live hier in Club Red. Lieve mensen, het is een weerga die men niet kent ook. Echt wat waar. was dat voor woord, Denny? Maakt niet uit, lieve schatten. Ja, Oké, okay. okay. ik geloof dat ik wel op moet. Dames, Live tijdens de uitzending van Beauty and the Best 2016. Wie wordt het nieuwe gezicht van Leeuwarden 2016?